Hoi, ik ben Kevin en ik ben zeven jaar oud. Als ik groot ben wil ik profvoetballer worden bij Barcelona, net als Messi. Mijn vader zegt dat ik niet zo raar moet kletsen, maar ik blijf gewoon trainen. Eigenlijk is hij niet mijn echte vader, maar toch noem ik hem wel gewoon zo. Hij houdt ook van voetbal hoor, want hij gaat bijna elke avond naar het café om te kijken. Mijn moeder kan niet voetballen. Wel een beetje kiepen, zegt ze. Soms gaan we samen oefenen, maar dat is bijna nooit. We krijgen altijd zoveel bezoek. Dan zegt ze wel eens: Wat is het hier een beestenboel? <lacht> Op maandag komt altijd een meneer met een grote snoer. Hij weet veel over geld en leert papa en mama hoe je kan sparen. Mama kent wel alle muntjes. Maar toch is ze altijd op zoek naar ander werk. Ik heb veel broers en zussen, maar die heb ik al lang niet gezien. Ze hebben ruzie met papa. Kijk, dit is mijn broertje, Milan. Hij kan ook wel goed voetballen, maar hij is bijna nooit thuis. Hij zit op een speciale school waar je ook blijft slapen. Behalve op woensdag. Maar dan moet ik weer met Joyce praten. Joyce is een soort kunstenaar, denk ik, want ze wil altijd gaan tekenen. Daar praten we ook over waarom ik op school soms zo boos word. Laatst was er nog een andere mevrouw erbij. Die kwam alleen maar een beetje meekijken, zei Joyce. En als papa uit de kroeg komt, dan is hij vaak heel boos op mama. dan sluip ik het huis uit. Een keer ben ik door de politie thuisgebracht. Soms is mama heel verdrietig en heeft ze pijn. Dan geef ik haar mijn knuffel om te troosten. Ik ga ook weleens met haar mee naar een soort dokter in de stad. Ik weet niet hoe hij heet. Het ruikt naar zeep en ze hebben puzzels. Soms komt er een meneer met een rare bril. Die praat dan heel streng tegen papa. Dan moet ik altijd naar mijn kamer. Kijk, dat is Messi. Het is best wel leuk hoor, bij mijn thuis. We eten vaak patat en het is altijd druk. Misschien moeten we eens met z'n allen gaan voetballen. En dan ben ik een keer de aanvoerder.